Waar is de financiële degelijkheid van de VVD? Ik zou graag we willen weten welk plan uh, de VVD heeft. Maar voorzitter, een staatssecretaris die een gat in zijn begroting heeft van 500 miljoen, daarvan zegt de VVD nu, ga gerust slapen, we kijken er volgend jaar zomer wel eens een keer naartoe. Daar kunnen we toch niet ja op zeggen op zo'n begroting? In deze begroting, want dat is het, wordt 11,5 miljard euro uitgegeven aan veiligheid en aan de justitieketen. Daarbovenop investeert het kabinet nu een kwart miljard extra. Ik zou me dunkt durven stellen dat er een hele flinke slag geslagen wordt in het aanpakken van de uitdagingen waar inderdaad deze begroting voor gesteld stond. Als ik de bijdrage van de justitiewoordvoerder van de VVD goed op me laat inwerken dan kreeg ik te horen de VVD levert altijd en zijn favoriet uh, wat mot dat mot. Terecht dat hij de mot centraal stelt bij deze begroting, want de mot zorgt voor gaten. En mijn vraag is... je grap. Ja, voorzitter, die mooie pot van de VVD is natuurlijk geweldig. Maar het gaat er vooral om wat je met het geld doet. En in die 250 miljoen zit een onbekend bedrag, maar het loopt in de tientallen miljoenen voor de politie-CAO. Hoe kan het dan zijn... ...dat de VVD ervoor kiest, ook met deze, nou je houdt eigenlijk niks meer onder de streep over... ...want de CEO moet er ook van af, ook de contourennota. Waarom kiest de VVD er dan voor om 2000 FTE bij de politie weg te bezuinigen? Ja, ik, vind, ik vind dat veel te makkelijk en ik vind dat veel te snel. Want wat ik vaststel is dat deze minister verantwoordelijkheid pakt... ...dat deze minister een echt een flinke pot geld neerlegt ten behoeve van de politie. Dekt dat nu alles? Of moet ik meer verwachten? Want dan wil ik dat van de minister weten, omdat ook de VVD wil leveren waar dat moet. Maar ik vind wel dat je kritisch moet kijken hoe je dat doet, waar dat land, om te voorkomen dat we inefficiëntie gaan financieren.